In de Gentse Binnenstad zijn ze niet bang voor vernieuwende ideeën of voor verandering. Bij een van de recentste projecten werd Kleinturkije, een volksbuurt, die tot voor kort vooral gekend was om haar uitbundig nachtleven, opgewaardeerd tot trendy woonbuurt. Twee historische panden kregen er een volledige feestlift en zijn nu met succes omgetoverd tot luxe wooneenheden, gerenoveerd met respect voor hun eeuwenoude geschiedenis. En bij de aankleding werd uiteraard gekozen voor een Lalenio parket, de 15 Classic Sauterne B. Een meerlaagse eiken parketvloer levert dan ook de beste resultaten op bij prestigerenovaties als deze. Bij verbouwingen plaatst men een parket vaak bovenop een bestaande vloer, en dan is het belangrijk dat de hoogteverschillen niet te groot worden. Meer lage parket is daarom verkrijgbaar in verschillende vloerdiktes die perfect afgestemd kunnen worden in functie van de totale vloerhoogte of de hoogte van de shop. Zo is deze Sauterne bijvoorbeeld met zijn totale dikte van 15 mm en zijn massief eigen toplaag van 4 mm perfect geschikt om jarenlang de tand destijds te weerstaan. Bovendien valt deze parket op door zijn natuurlijke charme. En daarmee slaat het naadloze brug tussen de oorspronkelijke elementen van het gebouw en de eigentijdse vormgeving en het hedendaags comfort dat de bewoners er vandaag dag van verwachten. Iedere plank van deze mooie parketvloer werd licht geborsteld en de knopen in het eikenhout van deze klassiek vloer zorgen voor karakter en klassieke uitstraling. Zijn actuele warme kleur die hem zijdig maakt, krijgt de Soterne door hem te roken en door zijn behandeling met een matte, natuurlijke vernis. Die vernisafwerking maakt hem trouwens ook zeer gebruiksvriendelijk en makkelijk in onderhoud. Meer daarover kan je trouwens nalezen op onze website. Ondertussen kan jij nog even meegenieten van deze mooie vloer.